De Alt knop is op vele manieren te gebruiken. We beginnen met het maken van een sketch en we gebruiken hiervoor een curve. Bij het plaatsen van de curve kan je punten aanklikken waarin je je curve later kan wijzigen. Om deze punten later toe te voegen kun je met Alt klikken op je curve en voeg je punten toe. Aan die punten kun je je curve dan ook weer verslepen. Om punten te verwijderen klik je met Alt op een van die punten en hij wordt verwijderd. Om de schets sluitend te maken gebruiken we een lijn en met S maken we hem symmetrisch. bematen van een arc, een niet gesloten cirkel, kunnen we de alt gebruiken om de weergave van de maat aan te passen. Je ziet als ik alt indruk dat de maat anders wordt weergegeven. De dimensions die we plaatsen kunnen we joggen zodat er een hak, hoek in komt. We klikken met Alt op de Dimension Lijn en je ziet dat er een jog in komt. Als we die jog verslepen kunnen we hem plaatsen. Om de jog te verwijderen sleep je hem terug naar waar hij vandaan komt. Ook in corner Dimension kun je jogs toevoegen. Ook hier klik je met Alt op de lijn van de Dimension en je voegt de jog toe. Deze jog kan je ook verslepen en weer terug op zijn oude plek zetten. Het model gaat naar 3D en we zien dat er een Dimension niet helemaal goed is geplaatst. We selecteren de dimension en met Alt slepen we het punt wat aan het model vast zit naar een ander punt. Je ziet dat de maat mee beweegt en dat de maat wordt verplaatst. Met Alt rechte muisknop en slepen kunnen we een zoomvenster maken. Alt rechte muisknop klik is fit. Als je je model draait om het een en ander te bekijken en weer terug wil naar de vorige view, klik je op Alt F5. Als je één keer Alt indrukt, dan zie je bovenin in je ribbenbar allerlei letters verschijnen. Als je vervolgens op die letters drukt, kom je bij de functie. We maken van onze 3D tekening een 2D tekening en plaatsen de view. We gebruiken de functie centerlijn en klikken twee punten aan waar de centerlijn tussen moet komen. We hebben hem op dit moment gesnapt aan het middenpunt van de onderste lijn. Als we de centerlijn los willen halen van het punt waaraan we hem hebben geslept, dan drukken we Alt in en daarna verslepen we de lijn en kun je hem loshalen. Ook bij een ballon die gesnapt zit aan een lijn. Zodra je deze versleept zonder Alt zal hij aan die lijn vast blijven zitten, maar als je Alt indrukt wordt deze versleept. De datumframe zit ook vast aan die lijn. Ook hier werkt het hetzelfde met die pijl, maar de datumframe heeft nog een functie voor alt. Als je het punt waarmee je datumframe vast zit met alt versleept, kun je die op een andere plaats zetten. Je view zit aan elkaar met alignments. Met alt en het slepen van die view verbreek je die alignment. En de laatste is Alt en klik in Draft. Daarmee kun je een selectiekader maken wat niet per se vierkant hoeft te zijn, maar verschillende vormen kan hebben.